Vandaag wil ik deze wijziging zetten, gemaakt door meneer Groen, bekijken. En ik ga deze data inladen in JOSM. Hier is de ingeladen data. Dit is de aangelegde weg, die door uh, uh, meneer Groen aangepast is van track naar highway service. 4 heeft hij gehad en hij kreeg grade 2. De eerste kanttekening, ja, het is een opmerking, maar de, de track heeft altijd een grade en de highway eigenlijk niet. Normaal is een, ja, het is een serviceweg, uh, heeft geen gradatie. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar um, ik zal het even proberen te laten zien. <coughs> Uh, dit is de wiki van Hybrid Strek. Uh, de combinatie is de uh, uh, uh, tracktype. Daar uh, gaan we even naartoe ook. Ik zorg gewoon live. Ik, uh, ik weet niet wat hier allemaal staat, maar ik probeer uh, te, te analyseren wat er eigenlijk uh, vermeld staat. Uh, uh, op de uh, situatie van uh, highway strek en trektijd. Uh, je hebt hem aangebracht van grade 4 naar grade 2. Dat betekent dat hij eigenlijk een, een, een, ja, een graspad met twee uh, uh, sporen van trekkers of auto's uh, in zich heeft naar uh, grade 2. En dat is de tussenliggende fase naar een vaste weg. Uh, ze hebben de weg behoorlijk aangepast. Dat is wat je wil zeggen vermoedelijk. Uh, misschien is het wel een Gravel Road. Nou, uiteindelijk ja, dat zou je dat kunnen bepalen. Maar even terugkomend op Highway Service. Ja, ik weet niet goed hoe ik hiermee aan moet. Uh, Standaard wordt op Highway Service geen trektijd gezet. En waarom? Ja, dat is eigenlijk de, de, de regel. En misschien dat iemand me kan corrigeren of dat iemand me aanvullingen kan geven op de chainset. Eh, om dat meer toe te lichten. Maar eigenlijk wil ik het eh, gaan aanpassen dat ik de eh, tracktijd weghaal. Maar wat ik wel wil doen, ik wil de highway service, wil ik eigenlijk een toevoeging geven. Wat is het van servicewerk? In dit geval is het een, uh, zien, een driveway. Uh, het is geen parkeerplaats, het is geen alley, de, de, het is geen, uh, uh, in dit geval uh, zou het een emergency access kunnen zijn, maar tag dat niet. Je mag Op uh, de server mag gewoon een auto komen, dus volgens mij uh, is het niet al, uh, acceptabel om deze tag dat nog een keer extra te uh, doen, anders kun je alle wegen van Nederland voorzien met uh, emergency access uh, tagging. En het is ook geen drive-thru, zoals bij McDonald's, bijvoorbeeld. Uh, ja, het is een driveway. Service is driveway. En bij het controleren zeg ik eigenlijk hier ook een weglopen. Ja, dat komt mond uit op een, een fietspad. Uh, jullie zijn hier lokaal beter bekend dan ik, dus ik ga hem niet intekenen, maar hij loopt door tot aan de andere kant. Ik zal even deze data ook even downloaden, zodat we kunnen zien wat er allemaal zichtbaar is. En dan zal ik voor mijn gemak eventjes een filter loslaten. Misschien heb je dit nog nooit gezien, maar de filter is dat ik alleen de highways uh, laat zien en de rest van de uh, elementen uh, wegfilter. Daarom heeft het ook een filter. Um, ik heb dus alleen, ja dan moet je deze vinkjes vinkje aanzetten. En je kunt hem hier toevoegen. En dan in dit geval heb ik een sterkje neergezet. Maar daar kan ook een specifieke eigenschap uh, staan. Uh, we waren gebleven aan de kant. Even zien, ben ik het wild? Ja, hier waren we. Dit is de serviceweg die uh, uh, meneer Groen heeft aangebracht. Hier loopt een weg. Hieronder loopt hij nog verder door. Ja, er is ook een weg naar een boerderij. Dus misschien is het. Ik weet niet of het uh, uh, uh, uh, gewoon toegankelijk is voor iedereen. Uh, ja, daar zul je op de fiets moeten komen, want via deze kant kun je er niet met de auto bij. En hier zou dan emergency yes kunnen, uh, kunnen staan om jullie te laten roteren van Willemstad over het fietspad als dat toegankelijk is voor jullie. Uh, de over deze service weg. En dan hier ook een uh, weg kunnen tekenen. Nee, ik zal hem niet uploaden. Ik, ik teken hem alleen even in. Kijken hoe dat uitpakt. En dan heb je hem, op mijn kant gezien hoe ik dat uh, zo intekenen. Hier is een, uh, een, een, een, fiets, een, een track waarschijnlijk. Een highway is track. Uh, deze komt uit op het weiland zie ik. Dus zoveel effect heeft hij niet. Nu zie je dat ik uh, hem losgelaten heb en dat hij in één keer verdwenen is. En dan komt omdat ik, ik mijn filter heb aanstaan. Die zet ik dus even uit. En deze lijn-element heb ik net aangebracht. Uh, Mijn.way.service. En uh, mijn. My... Ik heb dat doel Ja, ik geloof dat ik weer een beeld heb. Uh, ik weet wel dat mijn computer net een beetje pas had. Dat de het van is, niet. en uh, Access is private. Ik zet gewoon Access private uh, neer. Het zou net zo goed uh, kunnen zijn dat iedereen er mag komen. Dat er bijvoorbeeld Destiny is. Of Designated is. Designated. Designated is uh, uh, even kijken we nog meer. Destination natuurlijk. Niet toegewezen, maar destination, dat het bestemmingsverkeer is. Maar bij bestemmingsverkeer hoor je eigenlijk een bord te hebben dat het bestemmingsverkeer zou zijn. Dus dat is het misschien in dit geval niet. Maar ja, uh, uh, waarschijnlijk is het gewoon private. Als het niet gewenst is als de woorden heleboel bord te staan. Maar ik vind niet dat iedereen hierover gerouteerd hoeft te worden, moet worden. Ook al is het doodlopend, en dan zal dit er niet over roteren, maar dan kan hij er wel over roteren. Ik weet niet of dat ja, kwaad kan. Er zijn de meningen trouwens over verdeeld, over dit soort zaken. Ik vind me zo, als dit een privéweg is, maar dat is een persoonlijke mening. dus is een oppassen wat ik, ik nu bekondig. Uh, en als dit een privéweg is waar niemand uh, hoeft te komen. Het mag komen dat het eigen weg is en echt afgesloten voor verkeer. Als er andere auto's overheen mogen, graag. Dat is gewoon X is yes of uh, uh, niks toevoegen. Uh, maar ja, uh, deze weg ligt er gewoon. Tenminste, ik zie heel duidelijk hier dat hier een weg uh, is. Ik zou nog even kunnen kijken op uh, de beelden van slagbouw Peters. Dat ga ik even doen. Hier zie je dus heel duidelijk dat hier een weg ligt die uh, meneer Groen heeft aangebracht. En hier ligt heel duidelijk een, een, een behoorlijk weg uh, ja, die uh, nog niet aangebracht is in OpenStreetMap. En ik weet niet, dus ze is al betonplaten als ik dat zo bekijk. Uh, maar goed, het kan heel goed een eigen weg zijn of initiëerde als eigen weg. En daar laat ik uh, jouw interpretatie even op los wat het uh, juiste is. Ik, doe, ik uh, ga het niet uploaden, dus ik wens je uh, succes met eventuele toevoeging.